Dag, beste leerling. Een volgend filmpje gaat over kop- en voetteksten. Op zich niet zo'n moeilijk onderdeel, maar ik ga je een eenvoudige kant laten zien en ook een iets geavanceerdere opzet. Als je een documentje hebt, ik ga even, dit lege document ga ik even vullen met wat tekst. Dus ik heb hier wat tekst gekopieerd. En zo. En ik ga die verspreiden over een aantal pagina's. Dus ik ga voor die tweede lijn staan: Ctrl-Enter om dat op pagina 2 te zetten. En nogmaals Ctrl-Enter om dit op pagina 3 te zetten. Een koptekst toevoegen of een voettekst toevoegen gaat op een aantal manieren. Twee eenvoudige zijn hier via invoegen en een kop- en voettekst, of te dubbelklikken daar waar dat je hem wil gaan hebben. Een koptekst, het zegt er eigenlijk zelf, je hoofd, je kop, staat meestal van boven, dus dat is boven aan de pagina, je voeten van onder, dus de voettekst staat onder aan de pagina. Dus ik had gezegd, er zijn twee gemakkelijke manieren, ofwel doe je invoegen, kop- en voettekst, en dan kies je één van die twee, ofwel je gaat het zien aan de witruimte hier van boven, als je hier dubbelklikt, dan komt er een beetje ruimte vrij en dan zie je duidelijk staan kopteksten, dan kan je die gaan invullen. Stel dat ik hier in de koptekst iets wil zetten als de titel van het document. Ik noem het nu even heel duidelijk titel van dit document. En zo, stel dat je daar uiteraard een echte titel zou gaan zetten. En je wil die in het midden gaan plaatsen natuurlijk, dan kan je centreren drukken van boven en dan staat die mooi in de midden van boven. Heel eenvoudig. Je kan die ook nog gaan aanpassen. Het is niet zo dat, dat die in deze uh, opmaak moet blijven staan. Je kan die uiteraard, heel vaak wordt dat gedaan een beetje kleiner gezet, soms cursief gezet omdat dat niet zo belangrijk is. Hè. Het staat gewoon iedere keer bovenaan een pagina. Je ziet hier al een aantal opties staan aan de rechterkant. Dus je zou bij die opties al eens kunnen gaan uitklikken. En dan kan je bij de koptex-indeling al gaan zien hoeveel ruimte moet ik bijvoorbeeld laten tussen de bovenkant van het blad en de onderkant. Je kan ook hier al zien dat je de eerste pagina anders kan doen. Dan de andere pagina's. Dat is handig voor een titelblad. En dat je even- en oneven pagina's ook kan anders voorzien. Je ziet dat soms in een boek. Hè. Het linkerblad, daar staat het paginanummer aan de linkerkant, eh, onderaan of bovenaan. En op het rechterblad staat diezelfde paginanummering, maar aan de andere kant. Er wordt heel vaak in een boek gedaan: even- en oneven pagina's worden gesplitst. In een gewoon tekstje dat je afdrukt. Een vijfde of tiental pagina's wordt dat meestal aan de rechteronderkant geplaatst. Ik zal mijn paginanummer ook rechtsonder zetten. Dus je ziet hier al wat opties staan. Er zitten nog wat dingetjes in waar we het over gaan hebben. De paginanummers en eventueel de koptekst verwijderen dat spreekt voor zich. En dus die optie van hier een andere eerste pagina te geven. Dus ik ga nu ook een voettekst maken. En daar, daarin wil ik hier, dubbelklik hier gewoon, ik zet daar mijn naam. En ik wil aan de rechterkant pagina zoveel van zoveel. Ik weet dat nog niet, ik ga dat ook zelf niet tellen. Dat moet de computer voor mij gaan doen. Nu, ik heb eerst een probleem. Als ik die tekst links wil zetten, Jens Veldje, zet ik links, dat werkt. Maar als ik hier nu rechts ga uitlijnen, dan gaat de hele tekst naar rechts. Nu, jullie hebben de tabs al geleerd, dus het is eenvoudig om ze nu even toe te passen. Ik heb een linkse uitlijning nodig, die staat er al. Maar ik heb ook een rechtse tab nodig. Dus je ziet dat er 18 cm breedte in het blad zit. Dus als je ergens in het lineaal drukt en je zegt een tabstop op rechts... Op het moment dat je die dan sleept en op 18 centimeter zet, dan gaat er een tab staan. Dus nu kan ik voor het pagina gaan staan, zo, en één keer op de tabtoets drukken. En ik weet dat dat helemaal tegen de rechterkant gaat staan. Nu zie je hier pagina X van Y. De computer gaat dat voor ons moeten invullen. Dus ik doe die X doe ik eventjes weg. Ik hoop dat Google mij dat op de juiste plaats moet We gaan het nu weten. Je kan hier kiezen voor opties paginanummers. Dat gaat. Of je doet het via invoegen. Paginanummers, dat werkt ook. En dit geeft u al een beetje een duidelijker voorbeeld, vind ik. Hè. Dus hier zie je vier verschillende knopjes. Je ziet linksboven staan 1, 2. En daar zie je eigenlijk niks en dan 1. Dus dat wil gewoon zeggen, stel dat je je paginanummer in de koptekst wil. Dat zijn deze twee. Wil je de eerste pagina meegenummerd, dan kies je dat. Wil je de eerste pagina niet meegenummerd, dan kies je deze. Bijvoorbeeld als je een titelblad hebt met een foto op, daar wil die geen nummertje op staan. Hè. Dus nu wil ik ze eens even allemaal hebben staan. Dus 1, 2. Maar ik wil ze niet van boven hebben, maar ik wil ze in de voettekst. Dus ik kies deze linksonder. En je ziet dat die zelf al invult pagina 1 van. Sommige mensen typen hier het aantal pagina's. Maar laat u niet vangen. Als je daarna pagina's gaat toevoegen, dan klopt die 3 niet meer die daar staat. Dus die 3 moet hier weg. Wat ga je zeker moeten doen? Invoegen pagina en dan hier vanonder zie je staan een aantal pagina's. En hij gaat dat zelf wel berekenen en zelf tellen. Dus deze bijvoorbeeld staat nu, ik zal het even laten zien, op pagina 2 van 3 staat deze tekst. Als ik hier nu een aantal keren Ctrl-Enter voor doe, dan voeg ik iedere keer een pagina-einde in. En nee, je ziet heel duidelijk, kijk, dit wordt automatisch pagina 5 van de 7, pagina 6 van de 7, 7 van de 7. Als je heel van boven had gekozen om de eerste pagina afwijkend te doen, ik zal hem misschien nog eens laten zien, hè. Dus als je hier bijvoorbeeld zegt, ik wil dit anders dan de andere pagina, dan gaat hij die, die hier weg maken, eh, weglaten. En je kan dus een koptekst voor de eerste pagina apart gaan invoegen. Hè. Dus hier zou je iets anders. Titel. Iets anders kunnen zetten. En als je onder beneden scrollt, ga je zien. Dit is terug pagina 2, pagina 3, pagina 4 enzovoort. Dus dat doet dat knopje hier zo anders. Andere eerste pagina. Dat doet dat knopje. Goed, dat is een eenvoudige kop- en voettekst. Ik ga hem nu iets moeilijker maken, of een stukje moeilijker. Ik ga proberen mijn voorbeeld in het beeld te zetten, zo. En ik zal het afdrukvoorbeeld even oproepen, dan zie je wat dat we eigenlijk gaan verwachten. Dus wat is dit? Dit is een document van, als ik me niet vergis, 9 pagina's. Ja, 9 pagina's. Op het eerste blad moet geen paginanummertje staan, geen kop- en voettekst staan, want dat is een, dat is een foto of een, een titelpagina. Op de tweede pagina moet wel een paginanummerje staan, dus nummerje 2 moet genummerd zijn, maar dat is de inhoudsopgave. Nummertje 3 is de inleiding, en eigenlijk horen die 2 en 3 niet tot het document, dat is maar de inleiding. Dus vanaf dan komt de tekst van mijn document, en je gaat zien, kijk, ik wil vanaf pagina 4 eigenlijk, dat die gaat nummeren, opnieuw vanaf 1, je ziet dat, 1, 2, 3, 4 en 5 van de 5 pagina's tekst. Dus dat is wel een heel ander soort document al gemaakt. Hè. Ik heb het zelfs nog een beetje extra gemaakt. Hier op het laatste blad heb ik terug een nummering gemaakt, maar ik heb die vanaf 1 laten nummeren. Dus dat is een beetje, Ja, dat loopt niet door elkaar. Hè. Dus je ziet heel duidelijk op het eerste blad niks. Op het tweede blad moet pagina 2 staan en op het, het derde blad moet pagina 3 staan. Maar dan komt mijn teksten tekst en die wil ik helemaal opnieuw genummerd hebben. Hè. En op het laatste blad dan. Hier zo wil ik weer starten vanaf 1. Dus ik ga dat proberen na te bouwen. Ik heb die tekst eigenlijk nodig, hè, dus wat ga ik doen? Ik ga die helemaal kopiëren. En ik ga, of ik zal het op deze manier doen, hè. Ik ga eventjes een kopie maken. Kopie van introductieles. Ik zet er eventjes leerling bij. Zodanig dat je ziet dat ik vanaf een nieuw documentje begin. Zo, en die gaat wel een kopie maken, dat duurt altijd eventjes, hè ik moet even even laten doen, hij maakt een nieuwe kopie Hij zal er wel allemaal in vullen, daar komt de foto al nu is hier natuurlijk al ingewerkt in deze, dus ik ga ervoor proberen te zorgen dat hier alle kopteksten en zo weg gedaan zijn dus koptekst verwijderen, daar was er geen voilà hier zie ik ook nog iets wat dat al in het document weg moet en zo inleiding en zo, de inleiding staat daar dus ik zal mijn document mooi terug opmaken, zoals het originele document was. Ik zie hier geen koptekst meer staan. Voilà. En dan van onder even kijken. Hier staat er wel nog eentje. Dus hier, dit moet je nog weg. En zo. En de bronvermelding staat op volgende. Voilà. Dus dit is mijn document zonder kop- en voettekst. Zo. Nu ga ik hem beginnen instellen. Als ik hem hier begin instellen, te stellen, dan gaat hij doorlopen. Ik zal hem zo even aanzetten. En dan gaat hij doorlopen op alle pagina's. Ik weet dat ik zelfs iets speciaal ga moeten hebben. Dus ik weet eigenlijk nu al... Ik ga zo dadelijk vanaf hier... Sorry. Vanaf hier een nieuwe nummering moeten krijgen. Dit is blad 3. En dit is... Oei, sorry. Hieronder. Dit is blad 3. En hieronder begint de eigenlijke tekst. Dus hierna, tussen die twee pagina's, moet iets eindigen. De nummering van de vorige... Pagina's, die gaat daar moeten eindigen. Om iets te laten eindigen, kan je werken met een sectie-einde. Dat doe je via invoegen, eindmarkering, en dan kies je hier sectie-einde. Pagina-einde kan je al, Ctrl-Enter, dat kan je al. Je ziet hier twee soorten sectie-einde staan, maar deze lukt bij mij niet altijd. Dus ik kies eigenlijk altijd voor sectie-einde volgende pagina. Er zijn nog mensen die dat aan de hand hebben. Ik kies dan altijd voor die. Dat is wel vervelend. Hij maakt een nieuwe volgende pagina aan, maar die doen we dan weer weg. Kijk, hè. Ik ga dat even doen. Ik klik op sectie einde volgende pagina. En je gaat zien dat hij hier iets wit heeft bijgemaakt. Maar als je hier gaat kijken, zie je een blauwe stiplijn staan. Als je die blauwe stippellijn niet ziet, wil dat zeggen dat je hier bij weergeven de sectie eindes niet hebt aanstaan. Dus als ik dat uitzet, dan zie je die ook niet meer. Dus zorg zeker dat bij weergeven de sectie weergeven op staat. Dus hier heb ik een sectie einde ingevoegd. Dat is eigenlijk alles wat ik moet doen. Nee, hij heeft wel een extra bit de pagina toegevoegd. Dat zie je. Dus ik doe die altijd opnieuw weg. Gewoon delete duwen totdat de, de inhoud terug erbij komt. Voilà. En dan weet je, kijk, hier stopt dat sectie einde. En hier begint eigenlijk dat volgende stukje. Mijn laatste pagina moest ook opnieuw beginnen genummerd worden. Dus ik ga achter mijn tekst staan, zo. En ik kies hier invoegen, eindmarkering, sectie einde volgende pagina. En ik doe weer weg, omdat er te veel weggegaan is. Zo. En dan zie je eigenlijk dat mijn document in drie verschillende secties ingedeeld is. Dus, de eerste drie pagina's. Dus deze, deze, en deze, dan kwam. Ah, sorry, ik heb er een paginaatje extra bij. Uh, dan kwam de inleiding, dan de eigenlijke tekst en dan vanonder nog een aparte. Hier zie je die striplijn staan. Dus nu ga ik mijn uh, pagina's terugnummeren. Dus op die eerste pagina weet ik, als ik daar dubbel klik en ik zeg koptekst Kop sectie 1, ziet die al, dan weet ik dat ik een andere soort pagina of een andere soort sectie gemaakt heb. Hier bij de opties, als je rechtstreeks kiest voor paginanummers, dan kan je het een en het ander ook al gaan instellen. En hij ziet nu duidelijk, ik ga paginanummers doen op dit gedeelte, dat eerste gedeelte. Als ik, Je kan zien, ik kan nog altijd op het volledig document gaan werken, maar ik wil verschillende dingen, dus ik kies even dit gedeelte. Ik wil hem eventjes in de koptekst zetten. Ik wil hem niet op de eerste pagina weergeven, dat mocht niks staan. Maar die eerste pagina moet wel beginnen genummerd worden bij 1. Je zou kunnen zeggen, ik wil deze starten bij 0, en dan wordt mijn volgende pagina, dus pagina 2, eigenlijk pas nummertje 1. Maar ik wil dat nu correct gewoon genummerd, dus ik zeg 1. Ik druk toepassen. Je gaat zien, hier verschijnt van boven niks. Scroll een klein beetje naar beneden en daar zie je de 2 al staan van de volgende sectie. En dan zie je nummertje 3 staan. Zo, voilà. Hier loopt nog sectie 4, maar die gaan we weer aanpassen zodat Oh, Ook sorry, hier, bij dit stukje. Daar, die gaan we aanpassen, die gaan we veranderen. Dus dit klopt eigenlijk. Hè. Ik denk dat ik hem mijn voorbeeld niet aan de linkerkant heb staan, maar ik denk dat ik hem gecentreerd heb dat is op zich ook niet zo belangrijk. Hè. Maar je ziet de pagina 1 staat niks. 2 wel, 3 ook, 4 ook. En dan bij 5 moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Dus wat moet ik hier bij deze zeggen? Die mag je niet aan de vorige gaan koppelen. Dus als ik dit uitzet, dan zie je ook dat die wegspringt. De vorige blijft als dus alles goed is dus blijft wel gewoon staan. En nu zou ik deze apart kunnen gaan nummeren. Dus ik ga dat ook even doen. Hè. Ik zeg opties, paginanummers. In dit gedeelte, en die ziet zelf dat het gedeelte 2 geworden is, wil ik hem ook in de kop tonen. Ik wil hem wel vanaf de eerste pagina weer terugnummeren. En hij moet opnieuw beginnen te nummeren bij 1. Ik druk toepassen en je gaat zien, dit is opnieuw terug paginanummertje 1. Ik ga hier bijvoorbeeld schrijven van, ik weet dat dat 5 pagina's zijn, dus ik ga hier wel 5 zetten. Hè, want als ik hier het aantal pagina's doe, dat is wel een foutje, of ja, hij kan het niet anders dan hier gewoon de pagina's stellen. hij weet dat het er 9 zijn, dus hij zou hiervan maken 1 van 9 als ik kies voor invoegen, paginanummers, aantal pagina's. Dus dat wil ik niet, ik wil hier gewoon zelf, ik heb ze geteld, het zijn 5 pagina's, dus die zal ik bijvoorbeeld om het te laten opvallen, zal ik uh, in het midden zetten, en zal ik cursief maken, ik zal ze in het vet zetten, dan valt ze zeker duidelijk op. Hè. Dus 1 van 5, even naar beneden scrollen, 2 van 5, 3 van 5, 4 van 5, en 5 van 5. Dus ik heb uh, misschien één foutje gemaakt, daar juist door die sectie-eindes op de verkeerde plaats te zetten. Maar op zich snap je van, kijk, je kan hier geen paginanummering hebben, maar die begint eigenlijk wel bij 1. Op de tweede pagina wil ik nummertje 2 hebben, dan wil ik nummertje 3. En dan wou ik opnieuw, nee, ik had 4 ook nog gedaan, sorry, 4 komt ook nog. En dan wil ik opnieuw beginnen nummeren, pagina 1 van 5, 2 van 5, enzovoorts. Dat werkte dus met die sectie-eindes. Dus niet vergeten, als je die weg wil doen, is wel een beetje knutselen. Je gaat ervoor staan, drukt delete. Soms moet je twee keer delete drukken en dan springen ze toch wel weer weg hoor. Ik ga die even ongedaan maken, voilà, zodat je ziet hoe dat niet werkt. Dat was de geavanceerdere vorm van kop en voor tekst. Veel succes.